Je wil graag een snellere website en je maakt die je hostingpakket maakt gebruik van cPanel. Wat zijn dan een aantal best practices dat je website gaat versnellen? Nou, hier krijg je er een paar. Log in cPanel en scroll naar beneden totdat je de optie website optimaliseren ziet. Klik hierop en schakel alle inhoud comprimeren in. Je kan nu weer terug naar het overzicht. Wij scrollen nu opnieuw naar beneden en selecteren de optie Select PHP Version. Wij bevelen aan om de laatste versie van PHP, in dit geval 7.3, te selecteren. Op het moment dat je dit geselecteerd hebt, raden we je ook aan om op cache in te schakelen. Als je dit hebt ingeschakeld, klik je op opslaan. Je hebt nu de PHP versie geoptimaliseerd naar 7.3, en versneld met op cachet. Dat waren de wijzigingen in C-Panel.